Mijn naam is Frederik van Dellen en ik werk bij Waterschap Noorderzeilvest als muskus- en beverratbeheerder. Ik werk in principe de hele dag buiten en ben altijd langs de waterkant te vinden. En het is mijn taak om samen met mijn collega's onze dijken zo veilig en sterk mogelijk te houden. En dat doen we door middel van het vangen van de muskus- en de beverrat. Muskusratten passen helaas niet in ons watersysteem. Ze hebben weinig natuurlijke vijanden en ze planten zich razendsnel voort. Daarmee... ...vormen ze een bedreiging voor onze dijken, oevers en kades. Ze graven namelijk gaten en holen in onze dijken en vormen daarmee een bedreiging. Zeker als we daar niks aan doen, worden onze dijken in de mum van tijd ondermijnd. Kijk, dit is nou zo'n muskisrat. Het is een plomdier met een stompe snuit. Hij is van kop tot staart ongeveer een halve meter lang en heeft vaak een roodbruine vacht. Zijn neus, ogen en oren zitten op één lijn, zodat hij in het water goed kan ruiken, zien en horen. De muskisratten die vangen we in kooien en met klemmen. En daarbij letten we natuurlijk goed op dat we niet onbedoeld andere vogels en dieren vangen. Het mooiste aan mijn vak vind ik dat ik op deze manier bijdraag aan de versteviging en de veiligheid van onze dijken. En ik ben natuurlijk de hele dag buiten. Iets wat jou als wandelaar zeker aan moet spreken.